Allemaal. welkom in weer een nieuwe vlog en uh, ik wil deze video heel even beginnen met een unboxing van perspakketjes we hebben namelijk best wel veel binnengekregen en ik zag in de comments dat jullie graag een unboxing weer wilden zien ik kan niet wachten om te delen wat er allemaal is binnengekomen en uh, ik ga er gewoon meteen mee beginnen want het is nogal wat dit is een pakketje van philosophy en uh, het is een soort van cadeau pakketje ik denk dat je deze dus dit jaar kunt halen. En um, ja, hierin zit Amazing Grace Ballet Rose. Dit is volgens mij een geurtje die Larissa heel erg lekker vindt. Ze is sowieso een fan van de hele Amazing Grace-lijn. En uh, ja, dit is wel een hele mooie cadeauverpakking. Dus ik zal straks even appen dat deze binnen is gekomen. Dan heb ik hier een hele doos. Aha, dit is van Yves Rocher. En dit hebben we gekregen van een persbureau. En is er zitten allemaal spulletjes in. Dit is van de Nui Vanille Lijn. Het is een kaars, het is een oogschaduwpalet en het is een geurtje. Ik moet zeggen dat de verpakkingen er echt heel erg mooi uitzien. En ik ben vooral even benieuwd naar de kaars nu. Oeh, die ruikt wel... Het heel lekker zacht. En zo ziet deze eruit. dat is wel een hele mooie kaars. En ik zie er ook nog wat leuks in. Het is een beetje uit elkaar gevallen. Dus ik zal het eerst eventjes in elkaar zetten weer. Maar dit zijn uh, kerstballen. Zo te zien. Maar lag gevuld met dingetjes. Dus dat is eigenlijk wel heel erg schattig. Deze kan je dan daarna gebruiken als kerstbal. Je kan hem ook al in de kerstboom hangen. Hoewel dat wel heel zwaar is. Maar uh, het is eigenlijk gewoon een cadeautje. En hierin zitten dan een aantal producten. Ik zie hier lippenbalm en een body lotion en een shower gel en een nagellak En hetzelfde met een andere. En daar zit dan een handcreme in. En dan heb je deze ster. Dus dat is eigenlijk wel heel erg grappig. Eigenlijk is het een soort van twee in één cadeautje. Dus super, super, thank you. Oh. Dan heb ik hier. En ik heb er twee van, maar ik heb er nu even één in mijn hand. Een adventkalender. En hij ziet echt super cool uit. Check deze graphics erop. En zo te zien is het een samenwerking van L'Occitane en Castel Bayac. En ik denk dat dit een designer is ziet er echt super cool uit. Ik ga hem heel eventjes openmaken. Tada! Oh, wat een grappig ding. Ik moet zeggen dat ik die tekeningen wel heel erg cool vind. Maar het doet me ergens ook denken aan Nijntje. Volgens mij hoort hij zo. Het is dan echt een doosje. En dan uh, zit hier van alles en nog wat in. Super bedankt. Deze is echt ongelofelijk. En deze hadden we al opengemaakt. Maar ik ga hem toch nog eventjes laten zien. Want jullie zien deze video um, na 5 december. Maar het zijn allemaal pepernoten van de Van Delft pepernotenfabriek. En we hebben er echt super veel ontvangen. Ik had namelijk via Instagram berichten gekregen dat ze mij de Ruby Chocolate Limited Edition pepernoten wilden opsturen. En dat is die uh, chocolade die roze is. Dus dat lijkt me echt helemaal cool. Maar ze hebben echt gewoon zeven zakken pepernoten opgestuurd. Dus we hebben hier stroopwafel, karamel zeezout, raspberry cheesecake, extra chocolademix, pepernoten. een zak met normale pepernoten. En dan ook nog dit bakje waar je dus je pepernoten in kunt doen. En daarop staat peppernuts en een kookboekje. Want je kan echt van alles en nog wat doen met je kruidnoten als je ze niet uh, gewoon zo wil opeten. Dus je kan echt van alles mee maken. Ik zie hier noten chocoladerotjes, maar ik had ook al gezien pepernotenpasta en... Een taart met dan een stopping, pepernoten en zo, dus dat is wel heel erg cool. Deze ga ik zeker nog even doorlezen. Super, super bedankt voor al deze pepernoten, is ongelooflijk veel. Dan ga ik jullie nu nog eventjes wat schoenen laten zien die ik heb besteld via Serenza. En hier gaan we nog binnenkort mee shooten. En ik heb hier dezelfde laarzen die Larissa laatst ook liet zien. Ik vond ze zo mooi en ze liepen zo ontzettend lekker. En ik had ook nog nieuwe overnie nodig, want deze hebben een touwtje, dus die blijven dan goed zitten. En uh, ja, ik vind deze wel heel erg cool. En ik heb ook een aantal sweater dresses dit jaar waar ze heel leuk bestaan. Maar natuurlijk ook gewoon mooi op een jeans. Mocht je daar nog naar op zoek zijn, deze zijn van het merk Jonak En het is de Gina. En uh, ik heb deze een maatje groter besteld. En daar is ze ook, want ze vallen wel ietsjes aan de kleine kant. En de hak is verder, uh, ja, het is een blokhakje van volgens mij ongeveer 5 centimeter. Dus dat loopt super chill. En dan heb ik hier nog iets trouwens. En dit is een fanny pack. Deze is van Monoprix Femme. En deze was ook niet zo duur. En dit is een fanny pack met corduroy, oftewel ripstof. En dan in een mooie, ja, wat is het, een beetje bordeaux-achtige kleur. En ik vond deze wel leuk voor, ja, voor het najaar, omdat dit dus zo'n lekker ripstofje heeft. Dus I love it! Goedemorgen iedereen. Ik heb niet echt het beste licht zo te zien. Ah, misschien zo. Ik moet zeggen dat ik de laatste paar dagen misschien wat meer last heb van, dat, eh, van de winterdip. Dus ik... Uh, sta wat later op, want ik word dan soms wakker door, de, door mijn wekker. En dan denk ik, nee, het is echt nog heel erg donker. En dan kijk ik wel wanneer ik weer wakker word. En dat is vaak net iets te laat. De, deze grauwe dagen... It's killing me. Zo, so, dit is de outfit of the Day geworden. Ik heb gekozen voor de bloemenrok. Dus zwarte schuider op gouden kettingjes En daaronder mijn Dr. Martens platform. Want die vond ik wel heel erg leuk erbij staan. En daaronder heb ik de legging. Kijk, zo ziet het een beetje gek uit. Maar ja, in het echt heeft niemand het door. Behalve jullie weten het nu. Er zit trouwens ook nog een onderrok bij deze rok. Maar die is ook heel erg dun dus... Die legging gaat echt en zeker voor extra warmte zorgen. En dat is toch wel echt heel erg lekker. Oh my god! <laughs> nou, kijk eens wie ik me tegenkom. Hello. Surprise! Marissa en ik zijn nu even door de stad aan het lopen en we gaan nu naar de Dr. Martens Store. Yes. Want we mogen schoenen uitzoeken, dus dat is wel heel erg leuk. En over een uurtje is er ook nog een event. Dus dat is wel, uh, ja, misschien wel leuk om nog even te blijven. Dus laten we even kijken. Ik heb net al een heel vet paar gezien. Oeh, ben, ja. ben benieuwd. Dus dit is de nieuwe regenboog Dr. Martens. Ze zijn shiny, ze hebben een regenboogglans ook, regenboogveters en regenboogstiksel. Hmm. very nice. Party on our feet. Moet je kijken, deze prachtige glitters. Oh my god. En deze regenboog. Echt te gek, maar kijk dan hoe ze glitteren. mooi We zijn op dit moment even wat schoenen aan het passen om te kijken welke we mee naar huis zouden willen nemen. Ik vind deze glitters heel erg leuk, maar ik heb ook nog een wit paar gezien die ik wel heel erg mooi vind om te proberen. Het is alweer even later. En we hebben het echt super gezellig gehad in de Dr. Martens store. Het was de Student Night. Waarbij iedereen die student is, 20% korting kreeg op zijn of haar aankoop. En we mochten allebei een paar Dr. Martens uitkiezen. We zijn allebei uiteindelijk gegaan voor een glitterpaar. Sarah ja. heeft de zwarte, ik heb de zilveren. We zijn er echt onwijs blij mee. En we zijn heel erg benieuwd van wat vinden jullie van glitterschoenen en glitterdogs? Zijn jullie net zo enthousiast? Of, of heb je nu zoiets van: Oh my god, girls, wat hebben jullie nou weer gedaan? <laughs> we zijn sowieso wel benieuwd of jullie ook van Dr. Martens houden. En welke jullie bijvoorbeeld al hebben, of welke jullie op het oog hebben. En op dit moment loop ik echt gewoon steeds mijn hand te bevriezen. Oh, kijk, want het is, het is zo koud. Oh, kijk hoe rood mijnen zijn. Mijn neus is rood. Auw! Oh, wat oh. oh. Gaat ja, maar halve fiets oh. op mijn been. Sorry, het was ook mijn teen. Sorry. Had je, waren jouw handen ook helemaal bevroren? Ja, ik weet niet, ja, ik liet mijn handen zien en toen liet ik die fiets vallen. Sorry. Oh. Morgen iedereen Ik heb niet echt geweldig licht Want het is nog een klein beetje Donker of schemerig buiten Het is ochtend En ik sta momenteel op Amsterdam Centraal Want ik ben onderweg naar een event Ik moet nog even een tram nemen En dan ben ik er bijna event en het is al het regenen. Voordat ik weer terug naar huis ga ga ik eerst even langs Uniqlo. Die zit ietsje verderop namelijk. Ga ik heel even kijken of ik daar nog iets kan kopen. Want ze hebben daar een hele goede heat -tag line. En dat is uh, met speciale ja, voering eigenlijk. Dat hij lekker warm houdt. Ik dacht dat is wel heel erg fijn voor de winter. Op. Dus we zijn nu weer onderweg naar de wijk, want we willen heel eventjes kijken voor wat kerstversiering. Want feestdagen komen toch echt dichterbij nu. En we vinden dat we ons huis binnenkort moeten omtoveren tot een echt kersthuisje. Maar als ik heel eerlijk ben, heb ik dus echt een tekort aan kerstdecoraties. Mm -hmm. Ja, jullie zeiden vorig jaar ook al tegen mij van je veel te weinig. Dus ik zal even kijken of ik nog wat extra ballen kan vinden. Ik hou wel van die gekke ballen. Ja, leuk. Ik. Larissa houdt van gekke ballen. En uh, nou, ik wil denk ik ook wel dingen gaan maken. En ik zit ook te denken om eventueel bij de Kringloop dingen te kopen. Maar we willen nu even naar de Bijkorf, omdat ja, de Bijkorf... Heeft gewoon altijd hele mooie dingetjes. Even kijken wat ze hebben. En ik zie dat ze nu ook een hele mooie etalage ook hebben. Hoe leuk is deze etalage? Volgens mij moet dit Miley Cyrus voorstellen, maar dan in berenvorm. I love it! Eigenlijk zou ik deze wel in mijn woonkamer willen ja. hebben hangen. Is het leuk toch? Och, kijk die discobal. Dit wil ik nou op mijn etafel. Dit is fantastisch deze. Gewoon ketan. Oh my god. Ja, heel tof. Kan ik deze ook gewoon kopen? heb net boodschappen gedaan en uh, nu komt er een boodschappen shoplog nee, dat is niet waar en ik heb hier allemaal lekkere dingetjes koriander hou ik heel erg van ik mijn vriend iets minder van maar je proeft het niet zo heftig in het gerecht dat ik ga maken wat ik ga kip met ingelegde citroenen en olijven maken vind ik echt een super lekker gerecht en uh, de recept vind je trouwens op onze blog dus die zal ik ook wel even in de beschrijving zetten als ik het niet vergeet anders moet je me even herinneren So Ik ben momenteel een kerstfilm aan te kijken en dit is The Christmas Chronicles. Ik denk dat deze al heel erg leuk is. Ik ben benieuwd wat jullie favorieten zijn en wat jullie van deze film vinden. Nou nu ongeveer een uur, anderhalf uur later is het eten klaar. Een hele tafel vol. Tadaa. Dus eet smakelijk. Goedemorgen iedereen Zoals je misschien wel kan zien het zonnetje schijnt Ik vind het helemaal geweldig De kerstboom staat zoals je hier kan zien Dat had ik al verteld in de video van woensdag Mocht je die gemist hebben Ik zal hem eventjes in het ietsje plaatsen En dat betekent natuurlijk dat hij ook nog aangekleed Gedecoreerd en al dat soort gezellige dingen uh, Dat dat moet worden gedaan Zo, ik kom echt niet aan mijn woorden Dus ik moet straks even naar de berging Want daar liggen al mijn kerstspulletjes En wat ik al wel heb en dat heb ik nieuw gekocht Even kijken waar het is Oh hier het zijn hele speciale lampjes. Ik heb deze bij de Action gekocht. En het zijn hele speciale lampjes. Omdat je ze kan bedienen met een app. Nou, toen ik dat zag, toen dacht ik. Oh my god, moet ik hebben? Ik ben echt een gadget liefhebber. Dus... En het is ook nog best wel een uh, mooie streng. Volgens mij Het zijn een beetje van die cluster lampjes bij elkaar. Het zijn er 576. 5 meter lang. Dus dat is denk ik wel genoeg. En anders heb ik ook nog andere lampjes die anders erbij zouden kunnen... In de boom. Maar ja, dit leek me gewoon echt vet tof. Ik moet nog wel eventjes deze app downloaden. De Cluster Lights app. Nou, ik ben heel erg benieuwd of dit gaat werken. Dus dat ga ik natuurlijk gewoon met jullie uittesten. Want het leek me ook wel heel erg leuk om vast te leggen. Net zoals vorig jaar heb ik de boom hier weer neergezet. Het is trouwens een echte boom. Ik heb deze standaard ook bij de Action gekocht trouwens. Zo, ik heb de doos gehaald met alle kerstspulletjes. Ik vind het eigenlijk best wel netjes dat ik het gewoon in één zo'n doos heb. Dus ik moet eigenlijk ook gewoon voor gaan zorgen dat het niet meer dan dit wordt. En dat het gewoon in één doos blijft passen. Want dat is wel heel erg chill. Oh, ze zijn zwart van kleur. Meestal is het groen of wit of zo zelfs. Maar deze zijn zwart. Oké, okay, nou de lampjes die doen het dus sowieso. Dus ik ga ze gewoon eerst even alvast in de boom hangen. En dan ga ik daarna als, als het allemaal in de boom zit, ga ik gewoon de app proberen. En dan gaan we nu eerst gaan beginnen aan het hele versierproces van de boom. En hopelijk het uit elkaar krijgen van dit bolletje lampjes. De batterij van deze camera was even leeg. Dus die heb ik even moeten opladen ondertussen. En terwijl ik dat aan het doen was dat ik gelijk eventjes de app gedownload. Die dus bij de uh, lampjes naar de boom horen. Hieronder zie je hem. Daar. En als je die dan opent dan krijg je dit te zien. En hieronder staat dus power en timer. En aan de linkerkant heb ik dus power. Die doe ik aan. Tadaa! Dat is toch super cool. En als je dan naar hierboven gaat, het wieltandje, dan heb je hier dus die timer. En hier zijn de verschillende opties die je dus kan instellen. Hij staat nu op automatisch programma. En als ik hem dan zet op programmeren, dan kan ik zeg maar zelf bepalen waar hij op gaat. Hier, bijvoorbeeld snel twinkelen, want dat is best wel duidelijk te zien. Die ga ik nu aandrukken. Wow, dat is toch super cool Kijk hem gaan dan. Ja, ik zou denk ik niet zo snel deze doen. Want ik zou helemaal knettergek worden. Deze uitoven is misschien wel mooi. Oh, ik ga jullie even wat dichterbij zetten. Dan kan je het nog beter zien. Dus nogmaals, ze staat nu nog op uitoven. En dan ga ik hem nu op gefaseerd zetten. Oh, dit vind ik wel heel leuk. Het is net een beetje alsof het sneeuwt of zo. Nou, ik vind het echt super goed werken. En ik vind dit ook wel heel erg leuk, die timer. Dus mocht je zeg maar een keer vergeten om hem uit te zetten, dan gaat hij dus, uh, zoals hier staat, om um, 12 uur s'nachts gaat hij uit. En als je bijvoorbeeld uit werk komt en om 6 uur thuis bent, dan, uh, dan heeft hij hem voor je aanstaan. Nou, dat is toch super gezellig. I love it! Nou goed, ik um, ga eventjes de rest van mijn boom versieren, want ondanks dat ik dit wel helemaal leuk vind, uh, mag het op zich nog wel wat vrolijker zijn. Zo vrolijk. Hij is weer niet super vol. Ik weet zeker dat mijn moeder weer gaat zeggen: Hij is niet vol genoeg, je hebt meer ballen nodig. Maar ik vind het zelf gewoon wel heel erg leuk dat ik nog heel veel gewoon van het groen van de bomen zelf erin terug zie. En dit is een nieuwe. Dit is denk ik wel een van mijn favorieten nu. Ik vind hem zo leuk, die regenboog. Deze die is ook helemaal nieuw. Ijsjes van vorig jaar, die zie je hier ook weer. Deze kwam ik ook tegen. Die heb ik vorig jaar als cadeau gekregen met de kerst. Dus uh, die hangen hier nu voor het eerst. Vind ik ook echt heel erg leuk. Oh, wat ik trouwens ook heb gedaan, zijn twee kerstsokken. Ik heb ze hier opgehangen. Dat zijn... En gewoon met van die uh, plakhaakjes. Die had ik laten zien in mijn Amerika Shoplog. Ik vind het wel heel erg vrolijk staan. Uh, dit hoekje zo. En dit is zeg maar het nieuwe gedeelte van Hoogkaterijn. Ik ben hier zelf nog niet geweest. Maar het ziet er wel echt zo ontzettend mooi uit. En groot. Oeh, dit is een Christmaswinkel. Even kijken. super veel. Kerstspulletjes, echt van alles en nog wat. Fluffy uiltjes. Het voelt een beetje awkward om hier mee eentje te vloggen, want het is echt heel erg druk. Maar het is wel super leuk om te zien, al die kerstspulletjes omheen. En wat heel erg chill is, is dat alles gewoon op kleur is. Dus als je echt een beetje zo'n thema hebt van ik wil alleen maar wit of ik zoek nog een roze balletje, dan is dat wel heel erg leuk. En ik hou wat meer van roze en alle kleuren door elkaar eigenlijk. Yes. Dit is wat ik leuk vind. Hele foute dingen. Kijk dan, dus een of andere hond of zo. Zo fout, maar geweldig. I love it. Deze vind ik ook heel leuk. Deze vind ik ook heel leuk. Deze vind ik geweldig. Het is een flamingo op een scooter in een Hawaii shirtje aan. Ge wat is dit dan? Oh my god. Het zijn een de kerstman en een hertje zijn. Hoe heet het spelke weer? Ik weet niet helemaal zeker wat ik hiervan vind. Vrij uh, intiem. Oké okay, jongens, ik twijfel echt over deze. Want ik vind hem echt zo ontzettend over de top. En geweldig fout. En te lollig. Maar hij is wel 8 euro te duur. Laat me eventjes weten in de comments of ik deze toch nog moet gaan halen nadat jullie deze vlog hebben bekeken. Er zijn er nog maar wel drie. Dus blijkbaar is die geliefd. Ik heb deze helemaal over het hoofd gezien. Dit is ook een flamingo maar op een surfboard en dan hebben ze van die golven eronder gemaakt. Echt super grappig. Deze is ook echt best wel mooi gedaan eigenlijk. Hello again! Ik heb al een hele tijd zin om een keer zo'n koffie te proberen van de Dunkin Donuts. Die zijn wel echt super zoet volgens mij. Maar ik ben nu in de buurt ik ruik volgens mij al gewoon een beetje de zoetigheid. Dus ik ga het gewoon even een keer doen. Dan heb ik het gewoon uitgeprobeerd en dan ga ik zo even laten weten wat ik ervan vind. Nou ik ben van super speculaas gegaan. Dit is een Sinterklaas special. Hier zit in ieder geval crèmevulling in en een beetje amandel daar En dit is een speculaas latte. Ik een beetje van die plakkende vingers. Maar hij is echt super lekker hieronder zit iets. En hierin zit een crèmevulling En dan hier bovenop zit nog een keer een mandel en volgens mij hier ook. Super lekker. Maar ik weet zeker dat ik zo meteen tegen het plafond aan zit van de suiker. Maar wel heel erg chill. Nou, ik ben weer thuis, zoals je misschien wel kan zien. En ik heb even het licht aangedaan. Want het is inmiddels best wel donker buiten. En de kerstboom, wat staat er hier gezellig bij? Ik doe zo meteen het licht even uit, dan kan je de kerstboom even wat beter zien. En dan gaan we nog eventjes de app proberen met de lampjes en zo. Want ik vind het gewoon echt heel erg leuk. Maar ik wil het even over wat anders hebben. Ik heb namelijk drie adventskalenders. En als je mij op Instagram volgt, dan heb je dat misschien wel meegekregen. Want ik open elke dag deze adventskalenders... Uh, op instagram stories elke dag open ik een nieuw dagje In deze kalender zitten allemaal verschillende Mickey Mouse kerstballetjes En ik heb er dus uh, inmiddels al drie geopend Want het is vandaag de vierde Dus ik ga de vierde zo meteen openen voor mijn instagram stories Maar dat betekent dat ik dus drie balletjes heb om ook nog in de kerstboom te hangen En dat heb ik nog helemaal niet gedaan Kijk, dit is bijvoorbeeld eentje Deze heeft uh, glitteroortjes in blauw en twee witte stipjes als ogen dus die moeten we natuurlijk even ophangen. En ze zijn trouwens van plastic. Dus dat is echt wel ideaal voor als je zeg maar huisdieren hebt. Die ik helaas dus niet heb. Of kinderen die ze eruit trekken. En ook die heb ik niet. Maar alsnog vind ik ze echt super leuk. Ik heb ook nog deze. Deze vind ik ook super leuk. Met die stipjes. En ik heb ook nog deze. En dat is een beetje een bordeaux aubergine kleur met ook glitters. Ik heb trouwens, de twijfel of ik die tak even iets korter moet maken. Zodat die piek iets lager komt te hangen. En dat het gewoon wat meer daar zit in plaats van helemaal daar. Maar daar ga ik nog wel eventjes over nadenken. Ik bedoel, we hebben nog bijna de hele maand. Voor deze prachtige boom. Ik ga nu trouwens ook eventjes de adventskalenders openen op mijn stories. Zo, daar ben ik weer met mijn adventskalenders. Of in ieder geval, ik heb ze hiernaast mijn lichaam. Het is net alsof ik een Engeltje ben. Opgemaakt en dergelijke. Ik ben gewoon helemaal net zwart, trouwens. Behalve voor mijn glitterdogs. Ik ga zo meteen naar houten, want ik ga vandaag een dagje DIY met mijn moeder. We gaan leuke kerstdingetjes maken. Dus daar ga ik nog een aparte video van opnemen. Dus dat komt de woensdag uh, na deze vlog. Ik heb echt een hele tas vol met allemaal DIY spulletjes om mee te nemen. En dat wordt wel heel erg gezellig. Dus ja, ik ga maar eventjes mijn kerstboom uitdoen. Dat is natuurlijk wel heel erg makkelijk. Want nu hoef ik er niet helemaal door de takken heen naar, de, naar het stopcontact. Maar ik heb wel mijn telefoon daarvoor nodig. En ik weet niet waar die is. Ah, ik heb hem gevonden. En uit. Yay! Ik ga lekker de deur uit. En dan zie ik jullie zo meteen. Hallo, Rama. Hallo, poepie. Hallo. Oh, je kijkt zo boos. Haha. Zo, ik ben mijn moeder aangekomen en het ziet er al super kerstig en gezellig uit. Maar het is volgens mij nog lang niet klaar, want de kerstboom staat er nog een klein beetje zielig bij. Maar verder al wel heel erg gezellig ingericht met dit stukje hier. Al deze warme kleden. Ik heb hier lekker thee gekregen met chocolaatjes. Pepernoten. Nou. Oh. Zo, ik heb net gezellig DIY's met mijn moeder. Die zit net uit beeld, gek genoeg. Waar ben je mam ja Ik heb wat pakketjes binnengekregen Dus ik dacht dat het wel heel erg leuk om eventjes te laten zien Allereerst super mooi magazine van Plus One Dit komt te liggen in hotels en restaurants En het is echt super mooi Heel erg anders dan andere soort magazines Met Martin Gerrits op de voorkant En heel veel mooie Grote afbeeldingen Ook heb ik al mijn allereerste kerstkaart Ik denk in ieder geval dat het een kerstkaart is Voor Larissa en vriend Zo gezellig En een gelukkig nieuwjaar 2019 Veel liefst van Jan en Anita en een pootje van Daisy Super bedankt Anita Voor het opsturen van deze kaart Verder heb ik ook nog wat andere doosjes met spullen Oeh een nieuw geurtje van Tiffany Co Dit is Intense Wauw dat ziet er echt super mooi uit Heel lekker. Een beetje fris, zacht. Mmm, hm, vind ik al lekker. Auw, mijn ogen. <laughs> het kwam uit mijn ogen. Mmm, nou het is wel heel lekker. Het is zeg maar lichtjes kruidig of zo. Dan zeg ik sorry daar. Super bedankt, Coty, voor het opsturen van deze mooie geur. En oh, ik heb nog een doosje van Coty trouwens. Wat is dit? Leuk. Dit is van Rimmel London. En het is een grote kerstbal. Die je dus in de boom kan hangen. En deze lip is ook wel echt heel tof gedaan. Oeh, en hier zitten verschillende dingen in. Even kijken, ik heb een heleboel lipart glitters en hele mooie felle kleurtjes. Dit zijn de 60 Seconds Super Shine lakjes. En dit is een hele mooie zilveren kleur. Ook een hele mooie donkere met ja, gouden glitters. En als laatste deze gouden met helemaal gouden glitters. En dit is het lakje met twee laagjes. En daarmee is die echt meteen helemaal dekkend. Ik vind ze echt wel heel erg leuk te uitzien. En ik zal ook eventjes deze Lip Art glitter proberen. Ik heb hier een rode kleur. Dit is Ready or Not. ziet er echt super mooi uit. Ik zou een beetje zeggen dat het een soort van combinatie is tussen een... Lipgloss en een lip liquid lipstick. Maar hij voelt heel erg licht aan. En heel makkelijk eigenlijk op de lippen ook. En het pigment is echt heel mooi. Nou, zien jullie me ook een keer weer met lipstick op. Dus super bedankt Coty voor het opsturen van al deze goodies. Echt helemaal perfect voor de feestdagen. Zo, ik ben al een deel van deze weekvlog aan het editen en inladen. En ik besef me net dat ik nog helemaal ben vergeten een afsluiter te filmen voor deze weekvlog. Dus bij deze, ik hoop dat het super leuk vond om deze weer te zien. Geef vooral een duimpje omhoog en laat even wat gezelligs achter in de comments. We vinden het altijd heel erg leuk om van jullie te horen. Dan wil ik jullie een heel fijne dag wensen. En zie ik je heel snel weer terug in de volgende video op aankomende woensdag. Doei!